allemaal! Het is super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een hele pakketje binnen. En zoals jullie horen zit hier... Oh. Zoals jullie horen zit hier tekst in. Oh my god. En ik ben er super blij mee. Of ja, ik ben nog niet zo open. Maar dat is gewoon zo leuk ingepakt en dat maakt me gewoon wel kei blij. Maar voordat ik die ga openen. vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke omhoog. En laten we maar snel beginnen. Dus dit is het pakketje. Sorry dat ik de laatste tijd heel wat tijd bestel, maar ik heb het gewoon echt nodig. En omdat ik er zelf gewoon echt geen meer had, ik ga ik het openen. Want ik kan echt niet wachten om het te openen. Wow. Het is wel even Maar trouwens, als je nog een stalen um, gouden sluitingen hebt en zoveel sluitingjes, dan moet je me zeker even een bericht sturen, want dan heb ik dus echt dringend nodig. Misschien ja. bestel ik het wel. Ik heb ook nog eens bestelling nodig of zo. Ik vind echt bestellingen krijgen echt super leuk. Ik kan dat zo leuk inpakken. Dus ik hoop dat ik snel nog eens bestelling krijg. Want dat is toch zo absoluut leuk. Oh, ik krijg dat niet open. Het is dichtje dicht. Ik heb nee, even een nee. breekmesser erbij. Want dat wil niet open gaan. Dan ga ik dat zo doen. Ah. Voilà. Het dus Open. Oh my god. Dat is echt zo'n heel goed dichtgeplaat. Dat is wel heel leuk. En dan zit hier een envelop. <kliek> oh, er zit heel veel confetti. En, oh nee, die confetti valt op de grond. Dat mag niet. Ik heb dus hier een hele envelop. En dan heb je liefst. Oh nee, er valt ook wel confetti op de grond. Oh nee, oh nee, oh nee. Oké, nee, dat maakt niet zoveel uit. Ik ruim dat strak al op. Oh mijn god. Dat ziet er zo leuk uit. Oké, okay, als eerste heb ik hier heel veel gouden tags. En coins zie ik ook. Echt heel leuk. Ik had gevraagd uh, volgens mij voor 20 gouden tags, dus coins, en 20 zilveren. Dus normaal zijn het 20 gouden. Echt heel leuk. Dan als volgende zie ik hier ook zilveren text. Slash, slash coins. Bochtendien dan het precies hetzelfde maar dan het goud. In de zilver bedoel ik. Ja, ik denk dat toch. Maar maakt niet van uit. Echt heel leuk. Zelfs ga ik stellen. zijn het 40 text. Slash, slash coins. Echt heel leuk. En dan zie ik hier ook nog een paar brille in. Want de besteld, dan kan ik eindelijk een sunny kort maken. Echt leuk. maar oh, ik ben echt geen mee. En dan zie ik hier van onder in die envelop ook nog een paar kralen. En volgens mij zelfs een extra Alle een kralen. En dan zie ik hier een papiertje. Bedankt voor je bestelling. At x Wacht. Als de bye is Jasmine. Echt heel schattig. Ga haar account ook zeker bekijken of volgen. Of ja, wat dan ook. En account komt dus hier in beeld. Want ik ben er echt super blij mee. Oh my god. Echt heel leuke tags. En brillekortjes. Oké. Okay.